Hi, Mirjam vlogt wel, kijkers. Ik ben Mirjam, de En ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. Kijk, <coughs> mijn haar is roze. Nou ja, daar heb ik de vorige video al uh, genoeg tijd aan besteed. Ik ben nog wel een keertje terug geweest omdat uh, de middelste baan zeg maar, een soort van grijs was nog steeds. Uh, dus dat hebben we ook even geblondeerd. En nu is het uh, zo geworden. Ik zal nog een heel klein stukje laten zien hoe dat is gegaan. Drink ik ondertussen even mijn uh, melkje. Ja, ja, daar zit ik weer. De grijze bal wordt nu geplandeerd en dan straks komen er kleuren overheen. En dan hoop ik dat het een beetje een geheel wordt. Wil je nou te dansen? Ja. Een <laughs> beetje Leuke plezier dan in hebben. Dan gaan we weer. 50-50. Ja. <laughs> maar ik vind dat witte toch ook wel weer leuk, want dat ja, had ik vroeger ook wel gehad zo wit. Ja. Oh, hij is echt wit ja. Oh, cool. dat is echt wit, Vew hè? Hè? moments later. Wat vul jij ervan? Zal ik hem eruit halen? Uh, ja, hij is mooi hè. Hij is mooi hè. Gewoon bij het last. Ja. like it. I like it. Jeetje, dat is niet wat we voor ogen hadden, maar ja. Hij eh? is wel mooi. Oké, okay, we gaan naar de spiegel. En wat zien wij? Ja. Zo! Oh jemmer! Oh, zo zeg. Man. Oh. En leuk. Is het leuk? Ja. Kom maar. Oh. En nu nog drogen. Nou, dan ziet het er helemaal. uit. Droger! Hey. Oh, oh oh. En en. Zeg ik, Pink zal hier jaloers op zijn toch? Zeker. Echt hè? Zeker. Ik ga ze bellen dadelijk Ik zeg nou, ja. als je uh, haar weer laten doen moet je daar zijn. Zo, dat is een lamp jongen joekel van een D. Kijk, ze gaan met die lamp. Oh, ik ben echt blij. Hij is mooi hè? Ja. We hebben we goed gedaan! Ja. Oh. Nou, de kleur voor de volgende keer weten we ook al. Dus dit is het eindresultaat. Lieve mensen, sorry hoor, ik heb net geluncht. Ik heb een tosti op met um, rucola en snoeptomaatjes. Dat had ik er voor de, voor de versiering zeg maar, bijgelegd. en Dat was best wel een lekkere combinatie. Dat dus achter de rug hebbende. Ben ik ook nog uit eten gegaan. En dat ging ongeveer zo. Uh, en ik heb ondertussen ook gezien dat ik met de instellingen van de camera heb zitten klooien. Van deze camera. Dan krijg je video's met filters erop. Waarvan je denkt, oh, dat gaat niet goed. Nou ja, het is meer dat ik uh, HD wel film, HD niet film. Ruimtebesparend film. Dat is, ik moet daar gewoon van afblijven blijven. Die instellingen staan goed en niet meer aankomen. Maar we gaan nu verder met de video uit eten. Dat gaan jullie nu zien. Zie je deze lach. Oh, ik voel me zo lekker vandaag. Ik kan er even bijtinken. En uh, dit is dan de complete look met make-up erbij. Ik had er gewoon even zin in. Even, even uitpakken. Hè? Want uit, ja, stappen zat er even niet in een poosje. Dus ik heb het nu even zo gedaan. En vanavond ga ik lekker uit eten. Lieve mensen, ik moest net mijn oplader ophalen. Die had ik bij de kapper laten liggen. En het zonnetje schijnt. Ik geef gewoon bijna licht. Zo roze is mijn haar. En ik voel die ogen dan allemaal. Dat ze kijken van, oh... Ik moet toegeven dat dit wel goed is voor mijn zelfvertrouwen en mijn humeur. De pijn is wat minder door die medicijnen. En ik ben nu eigenlijk gewoon helemaal opgetut... Uh, wat ik normaal gesproken dus niet zou doen. Niet zo uitgebreid als ik ga uit, uit ga eten. Uh, maar ja, weet je. Normaal gesproken ga je ook gewoon stappen en zo. Althans ik. En dan doe ik wat make-up op en zo. Maar dat is ook al die tijd niet gebeurd. Ik voel me weer helemaal uh, goed. Is nog geen 100%, maar ik voel me een stuk beter zo. Alles moeten we opeven. Oh. Maar en dus omdat uh, ik heb uh, de eerste vlog van mijn toneel journey online gezet en dan zou je misschien zeggen huh, dat heb ik gemist ja dat klopt dat is niet op dit kanaal maar dat is op het kanaal van de toneelvereniging wil jij nou mijn acteertalenten blijven volgen Nou niet alleen de mijne maar van de hele kast natuurlijk want in mijn uppie kan ik nog weinig met een toneelstuk natuurlijk dan moet je even naar de website tenminste moet kan je naar de website? Ik zal even de link hier beneden van die video even zetten. Daar komt iedere week uh, een nieuwe vlog. Want ze hadden mij gevraagd om de gang van zaken te vloggen. Burp. Oh, ik, heb, ik doe jullie even in mijn andere hand. Want ik heb net een boosterpik... <lacht> nee, een boosterprik gehaald. En die zit hier in mijn linkerarm. Ik ben benieuwd of ik er last van krijg. Ik hoop het niet, want ik heb al genoeg last van uh, andere shit. Dus ja, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe even een duimpje omhoog. Want dat vind ik wel leuk. En dan zie ik jullie graag de volgende video. Toodles!